Bye. <music> Nederland is een klein land, maar soms wel met grote verschillen wat weerbeeld betreft en dat was vandaag ook aan de orde. Vooral in de ochtend kwam in het noorden van het land mist en laaghangende bewolking voor, zag het plaatje er grijs en grauw uit, terwijl in het zuiden van het land, daar was het vanaf het startschot van deze donderdag al zonovergoten en blauw. Dat contrast gaat de komende dagen een beetje vervagen, want het hele land krijgt met meer bewolking te maken. Vanavond is het nog overwegend helder, maar in de loop van de avond en vooral in de nacht gaat vanuit het noordoosten de bewolking alweer toenemen en de stroming gaat geleidelijk ook veranderen, tekenend voor de weersomslag die we vanaf het weekend gaan meemaken. Die noordoostenwind raken we kwijt, die gaat draaien naar het noordwesten en dan komen vanaf de Noordzee winterse buien onze kant op. Daar kom ik zo nog even op terug, eerst nog eventjes naar de avond en de nacht kijken in de weersymbolen, vanuit het noordoosten gaat de bewolking toenemen, zorgt ervoor dat het wat minder sterk gaat afkoelen vergeleken met voorgaande nachten. In het binnenland nog min 1 of min 2 graden. Aan zee blijft de temperatuur vaak boven nul met een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen overdag zullen we overal wat meer bewolking gaan meemaken, maar tussendoor ook nog wel zonnige perioden. De wind is gedraaid naar het noorden, is matig en de temperatuur ligt tussen 7 en 9 graden, maar door die noordenwind zal het gevoelsmatig toch wel wat kouder gaan aanvoelen. En het gaat de dagen daarna ook kouder worden. Temperatuur in de loop van de nieuwe week 4 of 5 graden. Als maximumwaarde in de nachten een paar graden vorst. Maar het belangrijkste aandachtspunt zijn dus die winterse buien. Vanaf zondag komen die vanaf de Noordzee onze kant op zetten. Met sneeuw, natte sneeuw, ook hagel. En als zo'n bui in de nacht of vroege ochtend valt, of als meerdere buien elkaar opvolgen, kan dat ook wel een dun laagje sneeuw opleveren. Dus dat zit voor komende week in de wachting lokaal wit door winterse buien.